Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welkom bij deze examenvoorbereiding Duits voor het VWO. In dit filmpje ga ik je helpen hoe een tekst aan te pakken en deze gemakkelijker te begrijpen. Let op, ik raad je aan om eerst de algemene video over leesstrategieën te bekijken, ook op dit kanaal. Om te oefenen heb ik het eindexamen VWO 2019 tijdvak 2 genomen. Hiervan gaan we zo meteen oefenen met tekst 4. En hier vind je de tekst. Zet u rustig de video even op pauze om fase 1, verkennend lezen, te doorlopen. Ik wacht wel. Je hebt waarschijnlijk nu al een goed beeld van de inhoud van de tekst verkregen. Dat betekent dat we door kunnen naar het volgende onderdeel, de volgende fase, het lezen van de vragen. Hier zie je dat er verschillende soorten vragen zijn, maar is ook een verschillende manier in aanpak. Eerst vraag 12. Combineer met behulp van Alinea 1 de drie klimaatprognoses. 1 tot en met 3 met het juiste geografische gebied van Duitsland, A tot met D. Oké, okay, er worden dus in, let op, Alinea 1, enkel in Alinea 1, drie klimaatprognoses gedaan, namelijk, ergens is een droger verloop van de zomerperiode, ergens gaat de temperatuurstijging het traagst verlopen, en ergens gaat meer neerslag komen tussen oktober en juni. En de vraag is nu, bij die drie prognoses, wat kan je vervangen voor ergens? Namelijk A in het noorden, B in het zuiden, C in het westen of D in heel Duitsland. En hier moet je dus de letters en de nummers bij elkaar combineren. Let op: drie prognoses en vier geografische gebieden. Er blijft dus een letter over. Dan vraag 13: Welke ergenspunt past in die lücke in zeile 17? Oké. Okay. Dus we hebben in dit geval, alinea 2, regel 17, welk verband ga ik daar zien? Want vaak zul je merken dat dit soort woorden een verband aangeven. En welke opties worden gegeven? Also, dagegen, dementsprechend, und deswegen. Nou, wat betekent dat nou eigenlijk? Also, dus, dagegen, daarentegen, dementsprechend, net als bij, und deswegen, daarom. Je ziet, dit geeft vaak een verhouding of een verband tussen het ene en het tweede deel weer. Belangrijk om dat in je achterhoofd te houden. En dan 14. Alfjeten tot en met anschein Zeilen 22 en 23. Dat is een citaat en daar gaat een vraag over, namelijk: Als welke grond is der Deutsche Wald weniger robust? Dus wat is de reden ervoor? dat het Duitse bos uh, minder robuust, uh, robuust is. En daar zijn dan vier opties voor. En dan ga je kijken wat zijn eigenlijk de thema's van die antwoorden. A. Uh, er zijn nog uh, weinig samenhangende uh, bosoppervlakten in Duitsland. B. Er zijn meer loof dan naaldbomen. En die loofbomen die eerder ziek. C de laatste tijd is de handel uh, voor, um, voor grondstoffen, uh, dat, moet, dat moeten de bossen ontgelden. Of D. Veel boomsoorten staan niet meer op de plek waar ze oorspronkelijk zouden moeten uh, uh, waar ze oorspronkelijk voorkomen naar een natuurlijke plek. En daardoor uh, gaat het dus ook niet optimaal uh, niet optimaal bloeien. Let eens op. Het antwoord zoek je dus bij het citaat in alinea 3. Dan 15. broodbomen Regel 30. Wat wil de auteur met dit woord duidelijk maken? Oké. Okay. Dus dat broodbomen ik kan het letterlijk vertalen, broodboom, maar dat is kennelijk niet wat ze willen horen. Wat betekent dit in de context? 16. Stressfactoren. Welke vijf van deze factoren somt de auteur in de alinea's 4 tot en met 6 op? Oké. Okay. Dus er zijn maximaal vijf alleen te vinden in alinea 4 eh, tot en met 6. Dus 4, 5 en 6. 17. De auteur vermoedt dat de spaar wel eens. de grootste verlierer des klimaatwandels zou kunnen worden. Wordt gezegd in alinea 7. Hij somt daartoe meerdere eigenschappen van deze boomsoort op. Welke eigenschap is niet al eerder in de tekst ter sprake gebracht? Citeer het woord dat die eigenschap weergeeft. Oké. Okay. Dus kijk alleen naar Alinea 7. En je gaat kijken wat wordt er überhaupt genoemd. Daarna ga je kijken wat is nog niet eerder genoemd. En dat is dus antwoord op vraag 17. Let ook op: citeer het woord. Citeren betekent letterlijk overnemen. Citeren betekent dus dat je hier een Duits woord opschrijft. ook daarop. Woord. Eén woord. Geen zin. Niet twee woorden, maar één woord. Dan vraag 18. Waarom brengt Raja das Actionportfolio ter sprake? Achten abzatz. Er wil daarmee in eerste Linie duidelijk maken das... Dus waarom brengt Rayer uh, dat actieportfolio eigenlijk in. Hè? Wat is daar zijn doel mee? Um, omdat... Dan heb je ook eens weer vier opties. Omdat een actieanalyse net zo um, wetenschappelijk is als een wetenschap. Uh, wetenschapsonderzoek. Meerdere verschillende acties of bomen zorgen voor een grotere uh, bestendigheid. Zowel Acties, maar ook uh, uh, levende wezens zoals bomen, die kunnen altijd voor verrassingen zoeken. Of zowel bij de actieportfolios, maar ook bij de bossen, um, kunnen de, de experten zich niet, uh, niet eens worden. Gaan er heel veel verschillende meningen ronden. Let op, je kijkt dus in Alinea 8. Je hebt nu fase 1 en 2 doorlopen, namelijk je hebt een beeld gekregen over de inhoud van de tekst en je hebt de vragen gelezen, dus je weet met welke blik je nu gaat kijken naar de tekst. Nu is het tijd om de benodigde stukken tekst te lezen en de vragen daarop te vinden. Ik zet daarom deze video even op pauze om de tekst te lezen en de antwoorden te maken. Zo meteen gaan we door naar de antwoorden en de analyse. Succes! Ik hoop dat je de tekst goed hebt kunnen maken. Nu gaan we samen kijken wat de antwoorden zijn en hoe je dit hebt kunnen vinden. De antwoorden van vraag 12 zijn de volgende. 1 C, 2 A en 3 D. Oké, okay, en hoe heb ik dat aangepakt? Nou, ik heb eens gekeken. Stel je voor, we maken de geografische gebieden. Die maken we even van een kleurtje. Ga ik eerst eventjes scannen. Waar kom ik het noorden tegen? Die komt hier tegen naar linea 1. In het zuiden en het zuidwesten des landes werden de temperaturen waarschijnlijk sneller aanstijgen als in het noorden. Zoals wordt hier gezegd, in het zuiden en het westen gaan de temperaturen sneller oplopen dan in het noorden. Oftewel, de temperatuur stijgt het traagst in het noorden. Dus 2 kan je combineren met A. Top. Nou, hier wordt ook al wat gezegd over het zuiden en het zuidwesten. Ja, dat in het zuiden en het zuidwesten de temperaturen dus sneller oplopen. Ja, daar, uh, daar hebben we geen klimaatprognose van. Die staat niet tussen 1, 2 of 3. Dus het zuiden komen we verder niet tegen. Dan het westen. Zeker. In de westhelfte durfden die zomer troknaar werden. Oké, okay. dus op de westelijke helft um, zou het maar zo kunnen zijn dat de zomers droger worden. Hé, hey, die hebben we. Droger verloop van de zomerperiode. 1, C. 1 is C. De droger verloop van de zomers gebeurt in het westen. Oké, okay. en dan heel Duitsland, waar komen we die tegen? Daarnaast... Herbst, winter en frühling zullen de klimamodellen zuvolgen dagegen Deutschlandweit vochtiger werden. Oké, okay. Deutschlandweit. Over geheel Duitsland. En wat wordt gezegd? Het wordt vochtiger in de herfst, winter en het voorjaar. Nou dat is de periode van oktober tot en met juni. Oftewel, meer neerslag. Hè, vocht, tussen oktober en juli, Duitsland wijd. 3 is dus D. En dan vraag 13. Oh ja, welke ja, gensung, hè? welke aanvulling, paste er nou eigenlijk op het uh, plekje 13? Het goede antwoord daarbij is: daar Want, hoe kunnen we dat zien? Vooral die boeken, die zijn op de zandige beuten, schon jetzt niet bijzonder woof hun, geverderd. Dus vooral in de, voor de beuken uh, in de, op de zanderige ondergrond, uh, die voelen zich daar niet echt uh, op zijn gemak, die lopen gevaar. Dus dat is iets negatiefs. Gebirgen kunnen die aanstijgende temperaturen, puntje, puntje, puntje daartoe ...dat die bomen in horen lagen, in denen es in bislang beslang zu kalt war, besser wachsen. Oh wacht, maar in de kan het ervoor zorgen dat de oplopende temperaturen... ...dat de bomen, die daar tot nu toe nog altijd te koud hadden, beter groeien. Oh, dat is iets positiefs. Dus eerst werd er iets negatiefs, een negatief gevolg genoemd... ...daarna een positief gevolg. Dus dat gebeurt aan de ene kant... Maar daarentegen ook iets positiefs. Daarom B. Daar keken. Vraag 14. Waarom? Om welke reden is het Duitse bos minder robuust? Het goede antwoord daarvoor is. D. Vele boomarten sterven niet aan hun natuurlijke standorten en gedeihen daher niet optimaal. Oké, okay, en waar kunnen we dat vinden in de tekst? Daar. Dat had vooral damit zu tun, hey, let op: er wordt iets gezegd en wordt bedrijf dat heeft er voornamelijk mee te maken dat, dat er vast geen natuurlijke wälder meer gibt. Dat er bijna of nauwelijks nog natuurlijke bossen zijn. Van natuur aus wäre der Großteil Deutschlands nämlich met Laubbäumen bedekt, buchen en eichen vooral. Dus Um, vanuit de natuur, he, vanuit het, or het originele plan, als het ware, zou het, grote, het grootste deel van Duitsland met loofbomen bedekt zijn. Oké. Okay. In dit geval, in dit geval, hè. Want hier staat, wordt ook daarna, in plaats daarvan, zijn dus heel veel dingen geplant. Uh, in dit geval um, dus ook andere soorten bomen dan alleen dat wat er natuurlijk zou voorkomen. Dus daarom antwoord D. Dan vraag 15. Die broodbäume. Wat wil de auteur met dit woord duidelijk maken? En wat wordt daar dan ook over gezegd? Daar wordt gezegd onderaan in de Alinea. In zuiden allem vichten die onder andere wegen hun snelle wachstums en wegen der goede verwendbaarheid des holzes als broodbäume der voortwirtschaft gelten. De Forstwirtschaftskelten. Oké. Okay. Wat wordt hier dus eigenlijk gezegd? Ja, deze bomen hebben als doel om brood op de plank te brengen. Ze worden geplant en gekweekt op de kappen voor de houtindustrie. Aha. Dus grootbomen, bomen waarmee het brood wordt verdiend. Let erop zorg ervoor dat je altijd. Um, volledig bent. Dus zeg niet alleen, hiermee verdien je geld. Dat is iets te kort door de bocht. Maak er een mooie zin van. Ga ook niet meer schrijven dan nodig is, maar maak er wel een duidelijke verklaring bij. En dan vraag 16: op zoek naar vijf van die stressfactoren. Dit zijn de vijf juiste antwoorden: namelijk droogteperiode. Toename van inheemse schadelijke insecten, komst van nieuwe schadelijke insecten, bosbranden en meer en sterkere st stormen. En waar je die kunnen vinden? Hier, daar, daar, waldbranden en nog de sterkere stormen, die stuammen. Oké, okay. let op! De vraag wordt gesteld in het Nederlands. Dan reageer je dus ook altijd in het Nederlands. Heb je nou wel deze juiste factoren opgenoemd, maar heb je ze geciteerd, letterlijk overgenomen, worden de drie punten niet toegekend. Dus zorg er ook voor dat als er een Nederlandse vraag is, je in het Nederlands antwoordt. Misschien was je dit dit wel opgevallen. Namelijk, neben, het een, was ook nog dat. Zodem, daarbij. Allemaal signaalwoorden die een opzomming aangeven. Dit kan hier ook helpen, want je moet meerdere factoren vinden. En dan vraag 17. Welke eigenschap is niet al eerder in de tekst ter sprake gebracht? Citeer het woord. Dus we gaan eens letterlijk opschrijven uit de tekst. De flachwurzlan. Oké, okay, want wat wordt er gezegd? Ze komt slecht met trokkenheid terecht. Ze dus kan slecht omgaan met droogte. Had tegen zahlreiche schädlingen te kämpfen. Eh, strijdt tegen talrijke eh, schadelijke insecten. En gehöre zudem zu den En eh, is een soort die dus niet heel diep geworteld zijn. Over droogte is al gesproken. Over die verschillende soorten insecten. Dan wel inheemse, dan wel nieuwe soorten insecten was al gesproken. Maar over hoe diep de wortels gaan. daar was niet over gesproken. Vandaar dit citaat. En dan vraag 18. Waarom wordt het actieportfolio uh, betrokken? Dat is antwoord B. En dat wordt ook hier gezegd. Dat is wie bij een actienportfolio. Door die mixing verringert zich het risico. Dus, net als dat je verschillende acties door elkaar heen doet, zorg ook voor dat verschillende bomen voor een betere bestendigheid zorgen. Dus vraag B. Dit was de examenvoorbereidingsvideo VWO Duits. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit der Vorbereitung. Tschüss!